In deze video laat ik zien hoe een klasnotitieblok eruit ziet en hoe je daarin in OneNote kunt werken. Een klasnotitieblok open je met de tegel OneNote om erin te werken. En het beheren gaat via de tegel Class Notebook. Daarover heb ik al een andere video gemaakt. Klik ik op de tegel OneNote, dan wordt OneNote online geopend. Dezelfde tegel kun je ook vinden onder de App Launcher. En staat hij niet op de voorpagina, dan kan je altijd nog onder alle apps OneNote terugvinden. Ik klik op OneNote en OneNote online wordt geopend. Hier zie ik allereerst een overzicht van alle notitieblokken en klasnotitieblokken die ik zelf heb aangemaakt of die door anderen met mij zijn gedeeld. Hierboven zie je daar nog een uitsplitsing van. Onder het kopje recent zie ik alle notitieblokken die ik onlangs heb geopend. En de bovenste zal ik nu aanklikken. Dit is een klasnotitieblok. En het klasnotitieblok onderscheidt zich van een normaal notitieblok in OneNote, doordat het een aantal extra sectiegroepen heeft. Die vind je hier aan de linkerkant. Je ziet hier een sectiegroep alleen docenten. Dat is iets wat je bij, via de klas tegel kunt aanzetten. En dit is een sectie waarin docenten, eh, jijzelf met je collega's, eh, als je ze toevoegt, eh, inhoud kan neerzetten zonder dat studenten die hier aan gekoppeld zijn dat al kunnen zien. Heb je het eenmaal klaar, dan kun je het verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek. En dat is een sectie waarin eh, je tabbladen kunt maken, secties eh, en eh, daaronder weer pagina's met alle inhoud die je met je studenten wilt delen. De studenten kunnen hier niet zelf in uh, veranderen of schrijven. Dan is er nog de samenwerkingsruimte. De samenwerkingsruimte is ook weer een, uh, een verzameling van secties en hierin kunnen alle studenten en jijzelf bijdragen. Dat betekent dus dat je hier goed over na moet denken hoe je dit wilt inzetten uh, en je kunt het eventueel ook op slot zetten via de klas tegel. Ten slotte zul je hier aan de linkerkant de sectie van iedere student vinden en dat is een Eigen notitieblok waarin de student dus zijn werk kan doen, opdrachten kan maken en waarin jij als docent feedback kunt geven. Eén stapje naar rechts zie je de pagina's. Je kunt hier onderaan ook zien dat je er iets aan kan toevoegen. Je kunt hier een sectie toevoegen en hier een pagina aan de sectie die geselecteerd is. En op dit moment bevinden we ons in de sectie start op de pagina welkom. Als ik vervolgens doorklik, dan laat hij aan de rechterkant de inhoud van die pagina die ik heb aangeklikt. Klik ik ergens in de pagina, dan kan ik hier meteen iets toevoegen. Schrijven is eigenlijk in OneNote Online heel eenvoudig. Je begint gewoon maar ergens te typen en het is ook meteen opgeslagen, want in OneNote hoef je nooit over na te denken of je het wel hebt opgeslagen. Dat gebeurt automatisch. Um, als je nog even verder kijkt naar de inhoud van dit notitieblok, dan zie je aan uh, de linkerkant in de sectiegroep uh, voor alleen docenten, dat hier eigenlijk alleen een pagina staat waarin uitgelegd wordt hoe de sectiegroep alleen voor docenten werkt, hoe je die zou kunnen inzetten. Um, hier is dus verder geen inhoud aan toegevoegd, maar deze pagina's die worden wel standaard gegenereerd op het moment dat je een klasnotitieblok aanmaakt, dus dat is altijd handig. Uh, om voor jezelf uh, even te zien en ook als uitleg naar je studenten toe uh, hoe iets werkt. In de inhoudsbibliotheek is vervolgens ook een overzichtspagina. Deze heb ik wel iets aangepast. En hier aan de linkerkant zie je nu dat de inhoudsbibliotheek weer is onderverdeeld in een hele hoop extra secties, uh, losse tapjes eigenlijk, die allemaal een eigen uh, ja, onderwerp hebben. Dit hele klasnotitieblok gaat over Office 365 en in dit geval heb ik dus voor ieder onderdeel uh, heb ik een aparte sectie gemaakt. En binnen die sectie, zoals je hier ziet, heb je een stukje uitleg over wat is het nou eigenlijk. Vervolgens heb ik een uh, kort testje erin gezet. In dit geval is dat een Microsoft Form die studenten kunnen invullen en die kun je dus ook toevoegen aan een OneNote document. Dus je kunt binnen de OneNote een Form invullen. Um, en ik heb ook een uh, app launcher opdracht gemaakt. In dit geval is dat eigenlijk een opdracht waarmee ze een screenshot uh, hieronder moeten plakken. Nou, Zo zijn er dus voor een hele hoop uh, onderwerpen zijn er tabbladen gemaakt. En bij elk tabblad is het weer uh, ja, hoeveel informatie wil ik daarover kwijt. En hoeveel uh, testjes bijvoorbeeld uh, en opdrachten heb ik daarbij gemaakt. Bijvoorbeeld de OneNote sectie is heel uitgebreid. Ook omdat heel veel mensen dit gebruiken als uh, een opstapje richting het gebruiken van OneNote zelf. Dus hier staat een hele hoop uitleg met allerlei verwijzingen naar, uh, naar tips, naar artikelen. En uh, uitlegfilmpjes uh, heb ik er ook in gezet. En dit is bijvoorbeeld een, uh, een handleiding Quick Start Guide van Microsoft zelf. Die je dus ook als afbeelding uh, heel eenvoudig in OneNote kan toevoegen. OneNote is heel veelzijdig, je kunt er afbeeldingen in plaatsen, je kunt er complete documenten in plaatsen, je kunt er uh, video's in embedden, uh, forms, uh, sway-presentaties, uh, een hele hoop mogelijkheden, heel interactief dus. En bedenk dus wel dat dit hele gedeelte, dit inhoudsbibliotheek, is alleen maar te lezen door de studenten. Op het moment dat ze daar zelf mee zouden willen werken, dan zul je ervoor moeten zorgen dat zo'n pagina in het notitieblok van de student terugkomt, en pas dan is het voor de student te bewerken. Nou, die samenwerkingsruimte, daarvan kun je zelf bepalen hoe je dat wilt inrichten. In dit geval heb ik er een aantal uh, vraagpagina's uh, ingezet, van uh, wat, uh, wie doet er mee in, in dit notitieblok. Uh, mensen kunnen hier vragen stellen, kunnen tips uitwisselen. En in het notitieblok van de student... Daar zitten een aantal vaste secties. Hier zie je een sectie opdrachten. Er is een inleverpunt. Voor alles wat hier klaar is, dat kan de student verplaatsen naar de tab inleverpunt. Op dat moment weet ik als docent dat ik dat moet nakijken. En uh, op het moment dat ik dat heb nagekeken, dan kan ik dat weer in de tab nagekeken plaatsen. Ook heeft de student nog een eigen sectie voor zijn notities en eigenlijk is de student verder vrij om hierin nieuwe secties en ook nieuwe pagina's aan te maken. Dus uh, dit is eigenlijk helemaal eigendom van de student zelf. Dit is eigenlijk in het kort hoe een klasnotitieblok eruit ziet. Wil je nou uh, het klasnotitieblok bewerken, dan kun je dat dus aan de rechterkant in het overzicht uh, vrij eenvoudig doen. Via de knoppen hier bovenaan. Kun je allerlei zaken uh, doen die heel veel lijken ook op zaken die je ook bijvoorbeeld in Word kan. Hierbij invoegen zie je dat je allerlei zaken kan invoegen. Wel eerst even ergens in de tekst klikken om alle knoppen actief te maken. Um, ook een leuke is dat je stickers kan invoegen. Misschien uh, niet voor iedereen uh, van toepassing, maar uh, ja, een sticker uh, is gewoon even een leuke manier om feedback te geven. En uh, datzelfde kun je ook bijvoorbeeld doen, feedback geven door audio op te nemen. En wil je nu een, uh, nog wat uitgebreidere functionaliteiten of andere functionaliteiten, dan kun je er ook nog voor kiezen om dit klasnotitieblok te openen in OneNote. Op het moment dat ik op openen in OneNote klik, wordt mijn uh, OneNote 2016 gestart. Wat geïnstalleerd is op mijn laptop. En in OneNote 2016 heb je iets andere functionaliteiten of soms iets uitgebreider en uh, sommige dingen ontbreken weer. Dus het is heel wisselend wat er in welke versie van OneNote kan en hopelijk is dat binnenkort wel allemaal wat meer gelijk getrokken. Je ziet hier dat het klasnotitieblok aan de linkerkant geopend is. Hier staat trouwens een overzicht van heel veel notitieblokken die ik allemaal uh, regelmatig gebruik. Dit is het notitieblok, hetzelfde notitieblok als wat we net zagen op het scherm. Het enige verschil is dat de navigatie hierin anders is. Je ziet hier bovenaan nu... De tabbladen staan die we zo net aan de linkerkant zagen en de pagina's die staan aan de rechterkant hier in beeld. Dus de navigatie is eigenlijk het enige verschil. En verder kan je een heleboel hier uh, ja, net zoals in OneNote online doen. En sommige dingen gaan hier wat makkelijker in. Dus probeer het uh, uit. Maak via de tegel klasnotitieblok een klasnotitieblok aan, klasnotebook. En uh, dan uh, zul je zien dat OneNote echt een fantastisch programma is waarin je een hele hoop inhoud met je studenten kan delen en ook nog eens een keer hun opdrachten allemaal bij elkaar kan houden.